Hoi, leuk dat je kijkt. Vandaag gaan we iets nieuws doen. We gaan een serie maken met, over de nieuwbouw van ons huis. We gaan namelijk over een paar maanden verhuizen en we gaan dit leuke huurhuis gaan we verlaten voor een koopwoning hier in Salbommel. Dus we lopen zo even naar buiten, dan laat ik zien waar het is. En dit is het nieuwe project hier in Zaalbommel. Naast Van de Valk en de sportschool. Lekker makkelijk. En wij komen te zitten daar waar die vlaggetjes wapperen. ik kan inzoomen. Daar. Die beter staat dan tot ons huis. Wordt volop gewerkt, genoeg aannemers aan de gang zoals je ziet. Dakpannen komen er al op, met zonnepanelen uiteraard. Dit is de eerste fase van hetzelfde project. En je ziet een beetje hoe de huizen eruit komen tussen. al die uh, blauwe vakjes daar komt een uh, Fiep Wessendorp tekening. Het is een de stad van Fiep Wessendorp natuurlijk. Dus uh, ik zal een vrolijke Janneke figuurtje komen. Die blauwe vakken waar ik het net over had. Kijk. wat zijn die. Passie door tekeningetjes. We kunnen zelf niet kiezen welke we willen, dus we worden verrast. We zitten weer. Het is hier ook maar één straat vandaan, dus heel goed te wandelen. Eén minuutje lopen. Als er weer eens nieuws te melden valt binnenkort, dan loop ik weer een rondje en laat ik het even zien. Tot de volgende keer.